Dit is mijn familie. Vijf jaar geleden was het echt leuk thuis. We waren rijk. Ik woonde bij mijn ouders. Mijn ouders waren blij samen met ik erbij. Dus douche Dat mijn moeder te veel begon te feesten. En a table. my girl I know you able. Her. me you. on a table. my girl I know you in my chair. in your head. Papa vond dat niet leuk. Ik ben een vrouw van familie. Ik ben een vrouw. Maar ik ben een vrouw. Als ik een vrouw heb, ik Maar een Maar ik ben een vrouw. een vrouw. Maar Maar ik Dat vond mama natuurlijk niet zo leuk. En om het haar verdriet om te kunnen gaan, begon mama heel veel te drinken. Mama had plotseling geen geld meer om onze schulden te betalen, maar ook niet om eten voor ons te kopen. Ah, en ter dia. Ik ben alleen 8,50. Sorry, mevrouw, is hij niet meer. Mama, niet meer. Ik ben niet meer. Ik ben niet meer. Ik ben is niet Ik ik ben dezelfde manier van de signora. Ik Ik heb een vijfde vrouw. dan het niet overwinnen. Ik heb het niet overwinnen. Ik heb het overwinnen. Ik het overwinnen. Ik heb het overwinnen. Ik heb het overwinnen. Ik heb Ik Ik werd in een internaat gezet. Ik was dan alleen, want ik mocht niet meer bij mijn moeder wonen. De meneer zag dat ik heel droevig was, en toen ging hij op zoek naar een andere huis voor mij. Zagen ja, we dat drie stuks? Zal de internaat dus zo? Want ze boskun van mij, papa wilde niet. Goed? Zie meneer, dank je. Papa was ondertussen met iemand anders getrouwd, en ik mocht bij hun gaan wonen. Nu ben ik weer blij, want elk kind heeft het recht op een goede leven.